De tentoonstelling Nineveh neemt u mee naar de bloeitijd van het grootste Assyrische Rijk. De stad, gelegen in het huidige Noord-Irak, was ooit de grootste stad van de wereld. Vol imponerende paleizen en machtige koningen. Het werd verwoest en bleef lange tijd onvindbaar voor archeologen. Bewonder nu de bijzondere schatten van Nineveh in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden.